Het gaat over de bijdrage van het Eurovisie Songfestival van Nederland. Wat vindt u daarvan? Nou, het um, was van tevoren al heel duidelijk dat ze het niet zouden redden. Weinig. Nou, dan zal ik je eerlijk vertellen. Het had een hele lange aanloop nodig. Het was in het begin even hartstikke vals. Nou, wat ze ervan wilden maken, dat weet ik niet. Maar het is wel wat beter geworden, maar het is niet... Het is... Het is gewoon een aanfluiting, vind ik het, heel afschuwelijk. Iedereen moet een kans krijgen, hè? Ja. Jawel. Ze hebben er best gedaan. Ze hebben er eigenlijk uh, flink in zweet gewerkt, volgens mij, de laatste weken. Maar ja, het zat er niet in. Ik vond het een leuk liedje, maar ja, ik vond het een beetje veel een show en uh, weinig zang. Waardeloos. Nou, ik vond het uh, heel slecht. Afschaffen. Ja. Ja? Een ja, politiek spelletje en ik vind het... Uh... Grote maar hadden ze moeten stoppen dan en nou, zeggen ze, nou het gaat echt niet? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, nee ze moeten het wel gewoon uh, door. Ja, tuurlijk wel. Ja. Ja. Zoals Nederland zich, zich tot stelde zich, zich op de kaart ging zetten voor, uh, voor het songfestival. Nee, dat zijn geen... Over, de overige deelnemers zaten ook weinig bij hoor, dus het is volgens mij... Een, gewoon een, een compleet circus. Moeten we door blijven gaan met deze soort songfestival, want het wordt steeds gekker, hè? Ja, er zijn heel veel optredens, die hebben niks met zingen te maken. Het is nee. meer een soort uh, circus toestand, maar... De kwaliteit moet vooral zingen liggen, denk ik. Ja. Ja. Terwijl het eigenlijk een componistenprijs is, hè? Ook dat wel. Ja. Nou, hoor, horen wij veel mensen zeggen met deze interviews dat het op een kermis gaat lijken. Nou, ik vind dat wel een goede vergelijking, want daar hou ik ook niet van. Nee. Nou, ik vind, ik vind, ze hadden best iemand anders kunnen kiezen, ja? als uh, die twee mensen. Ik vind het niet meer zo leuk als vroeger, zeg maar. En, en waarom is het niet meer zo leuk? Ja, sowieso met, met uh, de, de hele voorstelling, hoe het, hoe het allemaal uh, gaat en hoe het draait, en noem maar op. politiek spelletje, leg eens uit. Nou ja, als er ergens iets gebeurt wat de rest van Europa interessant vindt, dan, uh, dan winnen ze. Het is ook vriendjespolitiek dan? Zeker weten. Ja? ja vind ik wel. Maar ik vond van tevoren al ook de commissie die die mensen daar naartoe gestuurd hadden, die hadden ook veel beter op moeten laten daarop. Om uh, zo'n soort artiesten die eigenlijk helemaal niet bekend zijn in Nederland, die om uh, daar naartoe te sturen. Gaat u nou nog kijken naar de finale? <laughs> kan moet zijn, maar weet ik niet. Ik vind het zonde. Zonde van mijn tijd. Nee. Helemaal niet. Nee. Want? Ik luister in de auto wel meer als op de radio komt en daar blijft het bij. Absoluut niet. Nee, zeker niet.